Hoi, mijn naam is Ronnie, personal trainer bij Fonden Gym. En dit is mijn buddy Francisca. En wij, wij gaan jou klaarstaan voor dit maatje. Boom! Vandaag ligt de focus op de Sizzler. De Sizzler als een stroomdraden, dan moeten we onderdoor en als je ze raakt... Auw! En daarom gaan we aan de slag met de walking plank en de bear crawl. Om goed onderdoor te komen, moet je je core gebruiken. En ook je bil, rug en armspieren. En dit train je met de walking plank. Dus dan ga je naar je plankpositie waarin je leunt op je onderarmen. En vanaf hier gaan we naar de hoge plank op onze handen. En hiermee wandel je als het ware omhoog en omlaag. En probeer dit 3x30 seconden vol te houden. Lukt dit niet, probeer het dan eerst op je knieën. En dan nu de bear crawl. De Berko start je op handen en knieën. Hieruit kom je omhoog en kruip je met je knieën net boven de grond naar voren en naar achteren. En dit doe je 10 stappen naar voren en ook weer terug. Volgende week staat er weer een nieuwe training op programma. Check de website en dan kan jij weer meedoen.